Veel ondernemers spreken met elkaar, even met elkaar een kopje koffie, even met elkaar ontbijten. Ik denk dat het heel nuttig is. de eerste officiële platform bijeenkomst Circulaire Economie. En er is het platform uh, Groene grondstof en die gaat dan door die deur. Uh, ...weer uh, naar de kamer waar een aantal jullie op hebben. Waar wij uh, uiteindelijk naartoe moeten is dat we zoveel mogelijk materialen gaan hergebruiken... ...en ook de materialen die nu de verbrandingsinstallaties ingaan. Gemeentes komen naar ons toe en uh, kijken hoe verre wij kunnen samenwerken. Er zijn zelfs nog gemeentes die geen milieustraat hebben. Dus ook daarin valt nog heel veel te halen. bijeenkomst bijzonder interessant. Veel contacten gelegd. We van tevoren wel bedacht van hoe zou dat ongeveer gaan. Maar uh, veel ondernemers spreken met elkaar om met elkaar zeg maar, die hele keten goed rond te krijgen. Er zijn verschillende bedrijven technieken voor en nodig. Dus ik denk dat dat heel, uh, heel goed is. Ja. We gaan uh, aan de lofje. in. U krijgt dus nog het verslag. U krijgt die lijst en u krijgt uh, de grondstoffenafwas en een uitnodiging voor de volgende.